Chris Kippers, zijn er eigenlijk veel beursgenoteerde bedrijven te vinden die investeren specifiek in residentieel vastgoed? Ja, als we kijken naar de Belgische markt natuurlijk, weet inderdaad, zoals je al zelf zei, de Belg heeft een baksteen in de maag, kent zeer goed de eigendom, zijn eigen huis, weet zeer goed hoe dat te onderhouden. Dus wat zie je af en toe? Dat inderdaad privébeleggers toch af en toe ook nog een pand uh, zelf in eigendom hebben om dit dan inderdaad een rendement uit te gaan halen. Gaan we dit gaan doortrekken naar de beursgenoteerde wereld, zien we inderdaad dat België toch wel voorzien is van een kleine twintigtal beursgenoteerde bedrijven die actief zijn in het vastgoed. Maar als we dan specifiek gaan kijken per niche, dan zien we dat eigenlijk maar twee van deze twintig spelers actief zijn in het residentiële vastgoed, zijn de Home Invest en Inclusio, wat toch wel relatief klein is op inderdaad het totale aantal van de vastgoedspelers in België. Hoe zit dat elders in Europa eigenlijk? Ja, als we kijken naar onze directe buurlanden, voor zowel Nederland als Frankrijk, hebben ze ook zeer weinig aanbod in residentiële vastgoed op de beurs. Maar als we kijken dan bijvoorbeeld naar landen, Duits-talige regio's, zoals Duitsland, Oostenrijk, maar ook Zwitserland, zien we daar veel meer spelers die actief zijn in het residentiële vastgoed op de beurs. Bijvoorbeeld de twee grootste vastgoedvernootschappen van Europa, Vonovia en Duitse Wonen, zijn allebei actief in Duitsland. Wat is de verklaring voor het feit dat er bij ons dan maar twee kleinere spelers zijn en geen grote beursgenoteerde bedrijven die in huisvesting investeren? Ja, we moeten eigenlijk kijken naar de structuur van onze markt. En als we inderdaad zien dat in België gemakkelijk meer dan 70% van de huizen in eigendom zijn, dat zorgt er inderdaad al voor dat er maar een klein stuk beschikbaar is voor deze publieke markt. Als we dan dit gaan kijken naar de regio's waar welgenoteerde uh, vernootschappen actief zijn, zoals Duitsland bijvoorbeeld, daar zie je inderdaad dat het huizeneigendom eigenlijk zeer laag is. Soms zelfs minder dan 50%, wat toch wel een groot verschil is met ons land. Tegelijkertijd horen we geregeld dat jonggezinnen het moeilijk hebben om een eigen appartement of een eigen huis te kopen omdat het al te duur is geworden. Dat betekent wellicht dat de huurmarkt steeds belangrijker wordt. Ja, klopt. De huurmarkt wordt groter en groter. Dat heeft deels te maken ook met de trend naar urbanisatie. En natuurlijk, wie zegt steden, zegt ook natuurlijk hogere prijzen. Dat verklaart voor een groot stuk waarom inderdaad ook die prijzen in de steden hoger liggen en ook meer geneigd zijn om naar een huurmarkt te gaan. Als we bijvoorbeeld kijken naar Brussel, terwijl dat België 70% eigendom heeft, gaat eigenlijk die eigendomsratio in Brussel zelfs onder de 40%, wat reeds die trend uh, versterkt natuurlijk. Zie je ook een verschil bijvoorbeeld in de stijging tussen aankoopprijs en huurprijs? Als we daar inderdaad naar kijken, in Europa bijvoorbeeld, dan zie je dat de laatste tien jaar de aankoopprijzen toch wel met een goede 30% zijn gestegen over heel Europa gemeten. Terwijl de huurprijzen die slechts met de helft zijn gevolgd, namelijk een stijging van 15%. Wat betekenen al die evoluties nu voor beleggers die echt specifiek willen in huisvesting investeren? Ja, als we kijken naar de markt in zijn geheel, is het natuurlijk een zeer gezonde markt met eigenlijk de waardes die het inderdaad zeer goed stijgen, dankzij ook de rentevoeten. Als we dan ook kijken naar de aangroei van bevolking, zitten we ook daar met een zeer goede trend. En dan moeten we eerlijk zijn, de Belgische staat is namelijk vandaag ook door zijn financiële toestand niet in staat om concurrentie te voorzien, zo te noemen, om inderdaad voor genoeg huizen te voorzien, bijvoorbeeld op de sociale markt, waardoor inderdaad er relatief lage concurrentie is en dus de prijzen toch wel gestut worden. En hoe pak je dat dan aan als particulier belegger? Effectief gaan beleggen in residentieel vastgoed? Ja, voor de meeste particuliere beleggers natuurlijk is het onmogelijk om een tien tot twintigtal panden aan te kopen om een mooie diversificatie te gaan realiseren. Als we dan dit gaan doortrekken naar het residentieel vastgoed op de beurs, kan je eigenlijk met een aandeel heel snel beschikken over een zeer grote spreiding, want ze investeren in duizenden panden. Dus daar heb je direct je spreiding. Ten tweede als voordeel natuurlijk heb je eigenlijk wel de lusten, maar niet de lasten. Bijvoorbeeld wandbetalingen, onderhoud, andere kosten en noem maar op. Dus het biedt toch wel een aantal voordelen ten opzichte van één vast pand. Chris Kippers, bedankt voor de toelichting. Graag gedaan.